Factions is amazing! Kijk, dus je pakt, bijvoorbeeld echt gewoon het meest cute setje ter wereld. En je denkt van hé, hey, weet je. Ik wil heel graag maar even rustig wat Minecraft spelen, joh. Dat willen we allemaal hè, toch? Tuurlijk, natuurlijk. Gewoon een beetje rustig Minecraft spelen. Zeker op gewoon factions. Maar wel heel rustig, hè? Heel rustig. Heel rustig, Maar gewoon op factions, een beetje kalm. En je denkt van, hé, hey, weet je. Die vloedje is wel best wel een trap nerd. Ja. Hm? Dat denk je dan waarschijnlijk. Heel vaak. Vloedje in de trap, nerd. Kom, we gaan in de, je, je, raar, loopt de na, je loopt nou op die keer en je denkt van holy shit. deze beest ziet er echt totaal niet uit. Grote beest daar, gewoon, wat, hoe kut is dat? En dan denk ik van, hey, ah, hidden bot ziet mij, hidden bot ziet mij. En hidden bot denkt van, hé. Hey, amazing. En, en dan denken we van, hey, weet je wat, laten we, laten we lekker gaan fighten. Laten we proberen interpron of zoiets. En, oh, oh fuck. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt. Ja, en als je dan zo iets dichter staat, bijvoorbeeld bij poortjes, ja, dan, dan dat. En dan denk ik van, oké, okay, kijk, weet je, ze zijn met zes online, of met vijf online. Laten we ze, la ze krytten mij gewoon uit, toch? Nee. En weet je, als het te lang duurt, als het te lang duurt, komen deze crafting tables in je bakjes. En dan, nou ja, nou ja, dan weet je het. En dan, dan vragen jullie je af, waarom ik weinig fiction sublo. Ze <tie> ah. zijn ook gewoon nog altijd open. Oh. Jammer, oh. ik heb nog geen zin Gelukkig hebben we dan gewoon een comment die gewoon echt helemaal tof is, zodat we deze guys nooit meer hoeven te spreken of gewoon überhaupt in het leven moeten hebben. Amazing!